De Betuwe, een prachtig mooi gebied, centraal gelegen in Nederland. In mijn ogen nog steeds zwaar onterecht dat UNESCO dat nog niet heeft opgenomen als werelderfgoed. Bijzonder ook, want vanuit de historie gezien is eigenlijk Nederland hier gestart. De Batavieren hebben hier een nederzetting gemaakt en die nederzetting is uiteindelijk uitgegroeid naar Tiel toe. Tiel heet zich door de jaren heen op Pop als een groeigebied. En met de passawaai geeft Tiel invulling aan de wensen van de mensen om mooi te kunnen wonen. Net buiten het centrum, maar in een prachtige omgeving. Tiel heeft een centrale ligging ten opzichte van Utrecht, Arnhem, Nijmegen en Den Bosch. De gemeente Tiel heeft in de ontwikkeling ervoor gekozen om buitenplaatsen te creëren. Buitenplaatsen moeten voldoen aan luxe, privé in een idyllische omgeving. Vandaar dat we ook kunnen stellen dat het werkelijk een uniek project gaat worden. Nergens in deze omgeving zal je op deze manier eigenlijk één met die natuur zo kunnen gaan wonen. Uiteindelijk is de vraag, ziet u het al voor zich? Op deze 15.000 vierkante meter zult u terugkomen naar een drukke dag. U moet uiteindelijk die batterij weer opladen en u gaat dat hier doen in een natuurlijke omgeving. Die 15.000 vierkante meter die ontwikkeld zal worden, zal uiteindelijk ook uw droomomgeving worden. Wilt u dit gaan ontwikkelen, samen met ons? Dan roepen wij bij deze op graag contact met ons op te nemen. Want wij willen samen met u die droomwoning, die droomherenhuizen gaan realiseren. Neem contact met ons op, dan zien we u graag.